Hollandse Delta, natuurlijk, is een niet-politiek gebonden partij met de unieke combinatie van 25 jaar waterschapservaring, een gedegen programma en een lijst met de zakenkundigen over het hele werkgebied verspreide kandidaten. 20 maart, 10 zetels voor lijst 10, Hollandse Delta natuurlijk.